Als eerste ga je jouw achtergrondafbeelding uploaden. Klik linksonder op Omgeving en vervolgens op Bewerk. Selecteer dan de 360 graden foto die je eerder hebt gemaakt. Wanneer je nu de muisknop ingedrukt houdt en vervolgens de muis beweegt, dan kun je rondkijken in jouw virtuele wereld. Nu alle informatie toevoegen. Er zijn een aantal mogelijkheden om informatie toe te voegen aan je interactief verhaal. Ik laat ze je één voor één kort zien. Je kunt straks de werkbladen gebruiken tijdens het bouwen. Points of interest, foto's en video's. Vragen, audiofragmenten. Points of interest. Een media onderdeel dat je oproept via een klikbare knop noem je ook wel een point of interest, een interessant punt. Zet je eerste point of interest precies in het midden van je scherm. Klik op bibliotheek en gebouw. Sleep dan de cirkel naar je virtuele wereld. Klik op het vlak en selecteer de draaimodus, het icoon linksboven. Ga met je muis boven op de groene cirkel staan. Druk in en sleep totdat de cirkel rechtop staat. Bij mij is de waarde ongeveer 90 graden. Hetzelfde met de rode cirkel. Er bovenop staan, klik, inhouden en slepen. Tot ongeveer 0 graden. Het vlak is nu een mooi rond punt geworden. Eventueel kun je hem nog groter of kleiner maken. Wanneer je met de rechtermuisknop op het vlak klikt, komen er verschillende opties tevoorschijn. Je gaat dit vlak gebruiken om de points of interest aan je wereld toe te voegen. Geef het punt een naam en kies een materiaal. Kies dan Dupliceer en kopieer het vlak. Sleep het vlak naar je volgende point of interest. Je ziet dat het vlak het perspectief van het eerste point aanhoudt. Zorg daarom dat je tweede point weer precies in het midden van je scherm staat. Selecteer de draaimodus en zet het punt goed neer. Informatie in je punten voeg je in de volgende video toe: Foto's en video's. Upload foto's en video's en plaats ze in je wereld. De opties vind je steeds onder de rechtermuisknop: Audiofragmenten. Of spreek zelf stukjes audio in die je aan je wereld toevoegt. Nu je weet hoe je jouw interactieve wereld kan bouwen, ga je zelf aan de slag. Zet deze video even op pauze en voeg alle media toe aan jouw verhaal. Succes! Gelukt? Goed gedaan!